Hallo iedereen, uh, ik ben Bart, de papa van Jenne. Uh, ik ben een alleenstaande ouder, ik voed Jenne op, samen met zijn mama, in uh, co-ouderschap. En uh, vandaag heb ik besloten om een soort van videoblog te starten. Uh, waarover, waarover gaat de videoblog? Uh, die gaat eigenlijk over mijn plan om nog een kindje te adopteren. Ik zou heel graag nog een broertje of een zusje voor Janne. Uh, ook voor mezelf, omdat ik gewoon heel graag met kinderen bezig ben. En uh, daarom heb ik eigenlijk 2,5 jaar geleden beslist om uh, een adoptieprocedure op te starten. Uh, ik doe dat dus als alleenstaande. Ik, uh, ik heb een partner, maar die woont niet bij mij. Die woont in Tienen. Uh, we hebben dus eigenlijk, laten we zeggen, noodgedwongen een, een latrelatie. Um, ik heb al een, een blog, ik heb al een aantal dingen op die blog neergeschreven, maar ik merkte bij mezelf dat het uh, soms nogal vermoeiend is om alles uh, op een blog neer te pennen. En eigenlijk dacht ik van, oké, okay, um, waarom dan niet via een videoblog? Um, op die manier kan ik misschien makkelijker kenbaar maken wat er uh, omgaat in mensen die proberen een kindje te adopteren. Ik denk dat ik dat deels hier doe uh, voor mezelf, om ergens, ja, laten we zeggen, een document te hebben, uh, dat een beetje het hele proces beschrijft, maar eigenlijk wil ik dit misschien ook wel doen, om andere mensen die, die nadenken over adoptie, om hen een zicht te geven op wat er allemaal gebeurt, wat er, uh, welke gevoelens er ook allemaal komen kijken bij een adoptie. Uh, Soms zijn dat positieve gevoelens, soms zijn dat ook negatieve gevoelens. Uh, soms maak je leuke dingen mee, soms maak je minder leuke dingen mee. En ik denk eigenlijk uh, dat dit een beetje de reden is van deze blog. Uh, ik wil mensen laten zien wat het voor mij betekent om te proberen een kindje te adopteren. Uh, en misschien vinden andere mensen het uh, nuttig om mijn verhaal te kunnen lezen. En ik wil ook via deze weg alle mensen die, die mij steunen in mijn zoektocht, uh, misschien een gemakkelijke kijk geven op, op wat, er allemaal, wat er allemaal gebeurt, want het is niet eenvoudig om iedereen gewoon op de hoogte te houden. Dus iedereen die wil, kan eigenlijk hier uh, een beetje volgen wat er gebeurt. Ik weet niet uh, of ik het zal volhouden om deze blog uh, videoblog telkens up-to-date te houden. Uh, dat zal de toekomst moeten uitmaken. Uh, mensen die mij kennen, zullen misschien ook een beetje meer de serieuze kant van Bart zien. Uh, ik ben inderdaad vaak op atletiektrainingen zo ben ik een heel losse kerel die heel graag rapjes maakt enzo. Uh, adoptie is ook wel leuk, maar uh, vaak toch ook heel bloedserieus. En uh, ja, ik wil misschien ook deze kant van mezelf instonen... Uh, dus waar sta ik op dit moment in mijn adoptieprocedure? 2,5 jaar geleden heb ik dus beslist uh, dat ik een kindje wou adopteren. En op dat moment kon ik niet anders dan voor buitenlandse adoptie kiezen. Uh, er was een stop gezet op binnenlandse adoptie, uh, dus het was voor mij niet mogelijk om voor binnenlandse adoptie te kiezen. Ik heb dan dus me ingeschreven, me aangemeld, heet dat dan voor buitenlandse adoptie. Uh, concreet betekent dat dat je dan een tweetal infosessies moet gaan bijwonen infosessies die je uitleggen uh, wat adoptie een beetje is in Vlaanderen uh, hoe de procedure verloopt uh, en eigenlijk moet je die dingen gewoon gaan bijwonen dat heb ik gedaan en dan moet je wachten, heel veel wachten uh, en dat maakt eigenlijk al die adoptieprocedure vrij lastig, omdat je gewoon heel veel moet wachten. Um, na een tijdje moest ik dan um, een formulier invullen uh, over het kindprofiel dat ik graag had geadopteerd. Dus daarin zeg je of je bijvoorbeeld een kind wil adopteren dat uh, speciale noden heeft of niet misschien uh, wat de leeftijd is van het kind, eventueel uit welk land je graag zou adopteren. Uh, en eenmaal dat gebeurd was, en ik die documenten opgestuurd had, uh, kreeg ik eigenlijk dan, na ongeveer, ik denk, één jaar, anderhalf jaar wachten, de boodschap dat ik mocht beginnen aan uh, een voorbereidingscursus. Nu, een voorbereidingscursus voor adoptie, dat houdt in drie dagen op cursus in Gent, uh, waar er gesproken wordt uh, rond thema's die allemaal te maken hebben met adoptie, uh, vooral dan buitenlandse adoptie, welke problematieken kunnen ze aandoen als je een kindje uit het buitenland adopteert, uh, dat gaat dan bijvoorbeeld over um, problemen met hechting of zo. Uh, dus al dat soort thema's worden besproken op die voorbereidingscursus, en dan moet je weer wachten. Um, wachten tot je het nieuws krijgt dat je mag beginnen met je maatschappelijk onderzoek. Um, voor dat maatschappelijk onderzoek diende ik mijn levensverhaal neer te pennen. Mijn levensverhaal en ook dat uh, van mijn zoontje Janne. En op basis van dat levensverhaal werden dan een viertal gesprekken gepland in Brussel die elk zo'n 2 uur, 2,5 uur duurden. En in die gesprekken probeert de, de dienst voor maatschappelijk onderzoek probeert dan eigenlijk een beeld te vormen van jou als kandidaat adoptant en uh, probeert na te gaan of je wel geschikt bent voor adoptie of niet. Daarna kreeg je het verslag van de dienst voor maatschappelijk onderzoek en in dat verslag... Uh, de, het resultaat van dat verslag kan zijn dat je ofwel mag adopteren, ja, dus, nee, eigenlijk moet ik het zo zeggen, uh, de dienst voor maatschappelijk onderzoek maakt een advies op, een verslag, dat het eigenlijk een advies geeft aan de jeugdrechter, en op basis van dat advies zal de jeugdrechter dan een uitspraak doen of je mag adopteren of niet. Dus het advies kan zijn, oké, okay, de kandidaat adoptant is inderdaad in staat om te adopteren en mag van ons adopteren. Het kan ook zijn dat je een negatief advies krijgt, dan betekent dat eigenlijk dat de dienst voor maatschappelijk onderzoek vindt dat je niet in staat bent om een kindje te adopteren. En dan is er ook nog een soort van hulde middenweg, en dat is de weg van uitstel. Dan zegt de dienst voor maatschappelijk onderzoek eigenlijk van, kijk, um, op dit moment vinden wij dat er te veel risicofactoren zijn en te weinig protectieve factoren, heet dat dan. En, maar er zijn groeimogelijkheden, dus dat wil zeggen dat men eigenlijk nog gelooft, dat met je er wat aan doet, met je inspanningen doet, dat je wel in staat bent om toch nog een kindje te kunnen adopteren. Nu, ik heb dus mijn maatschappelijk onderzoek achter de rug, ik ben intussen 2,5 jaar verder, 2,5 jaar uh, wacht ik al sinds ik mijn eerste keer mezelf heb aangemeld voor adoptie. Ik heb het maatschappelijk onderzoek achter mij en um, het resultaat van het maatschappelijk onderzoek heb ik vorige week ontvangen en dat bleek een uitstel te zijn van minstens zes maanden. Um, dat was uh, niet eenvoudig om, om te lezen, om te horen. Um, concreet heeft men een aantal werkpunten mee. Um, en vandaag mocht ik dan op uh, gesprek opnieuw bij het CAW om, om te horen waarom dat zij tot de conclusies gekomen zijn uh, die in het verslag stonden um, mijn mening over dat verslag is dat het inderdaad op een objectieve manier beschrijft het verslag telt trouwens 22 pagina's het beschrijft in zekere zin wel Um, wat ik allemaal gezegd heb, um, maar er worden naar mijn aanvoelen toch ook conclusies getrokken, die eigenlijk uh, niet juist zijn. Um, zo vindt men dat ik... Uh, ik ben iemand die, die een heel harde doorzetter is. Ik ga niets naar mijn, uh, mijn hoofd laten hangen. Ik ga altijd van alles het beste proberen te maken. Ik ben iemand met een positieve kijk op het leven. En dat probeer ik ook uit te stralen en door te geven aan mijn zoontje Jenne. En dat zou ik ook proberen door te geven aan een eventueel adoptiekindje. Maar uh, de mensen van de dienstmaatschappelijk onderzoek vertalen die karaktereigenschap dan eerder in iets negatiefs. En men zegt dan dat ik eigenlijk uh, bang zou zijn om, om te falen. Dus dat mijn drive om altijd overal voor te gaan, dat dat ergens ook uh, zorgt dat ik voor mezelf te veel druk opleg, en dat ik niet durf falen, en dat ik dat ook zou op mijn uh, toekomstige adoptiekindje uh, misschien te veel zou uh, doorgeven, dus dat het zo gezegd niet zou mogen falen. En dat is iets, een conclusie, waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta, waar ik eigenlijk helemaal niet mee akkoord ben. Ik weet heel goed dat ik mag falen, en ook mijn adoptiekindje mag zeker en vast falen. Dus dat is een beetje jammer, je krijgt een adoptie, je krijgt een, een verslag van de dienstmaatschappelijk onderzoek, maar je hebt eigenlijk niet de mogelijkheid om jezelf daar in eerste instantie tegen te verweren. Je moet het verslag gewoon aanvaarden zoals het is, en het gaat zo naar de jeugdrechter. Bij de jeugdrechter heb je wel de kans om jezelf te verdedigen, naar het schijnt, maar ik heb geen idee hoeveel tijd ik daar heb, hoe menselijk die jeugdrechter zal zijn, en hoeveel oor hij zal hebben naar mijn verhaal. Um, verder vond men ook dat ik nog te weinig mezelf had ingelegd over adoptie uh, dat ik daar te weinig nog mee bezig geweest was al nu, ik kan u verzekeren, ik ben al 2,5 jaar aan het wachten op die adoptie en um, als je al 2,5 jaar wacht, dan ben je daar uiteraard mee bezig niet enkel met de praktische hang van zaken van ik moet dit en dat en die cursus, en ik moet naar die infosessie gaan, maar je bent ook wel bezig met wat adoptie zal inhouden voor jezelf, voor je zoontje, uh, voor je gezin, laten we maar zeggen. Uh, ik vind het jammer dat de mensen van de dienstmaatschappelijk onderzoek de conclusie trekken dat ik er eigenlijk uh, nog, te weinig over nagedacht heeft. nog te weinig over nagedacht heb. Een ander aspect waar dan men vond dat ik te kort was dat ik... Uh, me te weinig zou kunnen inleven in, in de wereld van het adoptiekind en dat ik me te weinig kan verplaatsen in, in wat het kind uh, in, in het kind zelf en, en wat bepaalde dingen zouden kunnen doen met het, met het adoptiekindje um, ja, ik kan eigenlijk ook maar zeggen dat ik vind dat dat onterecht is uh, ik denk dat ik me ergens wel kan inbeelden wat het voor een adoptiekind moet zijn om geadopteerd te zijn als het dan bij mij terechtkomt, zal het inderdaad geen rechtstreekse mama hebben. Uh, er is wel Milieke, die ook een soort mamafiguur kan zijn. Milieke is mijn vriendin. Um, maar ja, oké, okay, er, er zijn dingen die, die ik zal. die eventueel een probleem zouden kunnen zijn, maar ik denk wel dat ik me genoeg kan inbeelden wat het voor het kindje zou kunnen zijn, wat het voor het kindje zou kunnen betekenen en dat ik daar ook wel een soort antwoord zou kunnen op. En dat ik daar ook wel op een gepaste, positieve, behulpzame manier zou kunnen mee omgaan. Dus ja, um, dit is waar we voor staan. De dienst voor maatschappelijk onderzoek heeft mij een advies met uitstel. Uitstel van minstens 6 maanden. Nu, er is nog een klein sprankeltje hoop en dat is dat als ik binnen 1 of 2 maanden naar de rechter moet, dat ik mezelf daar kan verdedigen. En dat de rechter eigenlijk oor heeft naar mijn verhaal en dat hij, uh, dat hij ook wel ergens gelooft dat die zes maanden niet per se nodig zijn uh, en dat ik eigenlijk direct het positieve advies krijg en dat ik inderdaad direct mag adopteren. Nu, het valt af te wachten of, dat, uh, of de rechter daar zal willen in meegaan of niet, um, dat weten we pas. Binnen één of twee maanden, als ik naar de rechtbank in Kortrijk moet. Um, dus ja, dit is een beetje waar we, voor, waar we op dit moment staan. Um, ja, ik weet eigenlijk niet uh, wat ik verder op dit moment nog moet zeggen. Maar uh, misschien ook, mensen die mij kennen, mogen zeker, um, als ze dat willen... Een brief schrijven naar hier, naar mijn thuis, naar mijn adres. Als je mijn adres niet kent, dan kan je het gerust in een e-mail of zo vragen. Uh, maar een brief schrijven waarin dat je misschien even neerschrijft, waarom dat jij denkt dat ik inderdaad in staat ben om een kindje te adopteren, en dat ik daar... Dat ik... Ja, gewoon dat je gelooft in mijn, capaciteiten, in mijn capaciteiten om een kindje te adopteren. Um, als veel mensen brieven schrijven, dan zou ik die misschien wel kunnen meenemen naar de jeugdrechter in januari of februari. En dan zouden die brieven misschien helpen om de jeugdrechter te overtuigen dat, dat er eigenlijk wel heel veel mensen zijn uh, die me goed kennen uh, en die ervan overtuigd zijn dat die adoptie, dat dat een, een positief verhaal zou zijn. Uh, dus als je daarin gelooft, dan zou ik eigenlijk uh, willen oproepen om een klein a een korte brief te schrijven naar mijn adres, zodat ik die brief kan meenemen naar de jeugdrechter, en hopelijk hem overtuigen um, dat adoptie bij mij zeker een positief verhaal kan zijn. Um, ik weet niet in welke mate dat ik deze videoblog uh, verder zal onderhouden. Um, we zien wel, het is voor mij een manier om uh, aan mensen die ik ken, en misschien ook aan mensen die ik niet ken, te laten zien wat adoptie betekent, en wat er allemaal komt bij kijken, uh, welke gevoelens er soms bij komen kijken. Deze week was vooral een week van, uh, ja, een moeilijke week, met weinig slaap, uh, veel nadenken, een hoofd die propvol zit, uh, ja, soms weet je het even ook niet meer, soms heb je zin om te zeggen van, fuck it, alles de vuilbak in en uh, ik stop ermee, maar uh, helaas is dat niet mijn ingesteldheid en denk ik dat ik uh, het veel te graag wil om het niet op te geven, dus uh, we doen gewoon verder, dit was nu een tegenslag, het advies met uitstel, maar uh, we doen gewoon verder en we zien wel waar het ons brengt. Dus uh, iedereen die zin heeft om uh, mij op een positieve manier met een brief te steunen, Laat u vooral gaan, zou ik zeggen. En uh, misschien tot uh, een volgende videoblog. Joe!